Hoi, misschien weet je nog wie ik ben. Misschien niet. Mocht je het niet weten, ik ben de YouTuber die uh, een opleiding begint en, en ik verdwijnt van YouTube. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Um, er is een hele hoop gebeurd jongens. Ik ben jullie echt niet vergeten. Ik um, heb het gewoon heel, heel, heel druk met school gehad. En ik ga het nog druk krijgen met school. Dus ik dacht, nu ik even de tijd heb om een video te maken, nu ik wat lekkerder, ja eigenlijk wat minder ziek ben, want ik, ben, ik heb een keelsteking dus. Misschien dat ik er doorheen hoest, misschien niet. Uh, nu ik dat ik even tijd heb, alles op orde heb, kan ik die video maken, bewerken en uploaden. Daarnaast komt er ook nog een extra video, of is er een extra video erbij. Dat is over een lesgeven iets wat ik heb moeten doen. Zo, dat was een hele rare zin. <laughs> dat was... Um, over het lesgeven wat ik uh, gedaan heb, als schoolopdracht. En toen heb ik een leuke video erbij gedaan. Daarnaast hebben jullie ook heel kort een andere video gezien, van 15 seconden van mij heen en weer gelopen. Het moest de introductie worden. Um, dat heb ik uiteindelijk niet de introductie gemaakt, maar gewoon een normale video. Ik wilde het daar heel graag uitleg over geven. Maar het is zo lang geleden dat ik zelf niet eens meer weet welke uitleg ik ervoor wilde geven. Dus dat is allemaal gebeurd. En ik wil jullie eventjes vertellen. <kijf> Gaan we weer hoor. Um, wilde jullie even vertellen dat het ook een hele lange tijd weer gaat duren. Misschien, misschien niet. Uh, voordat ik een nieuwe video ga uploaden. Um, het heeft ermee te maken, ik zie mijn studie gewoon volop. En ik zit vijf dagen per week, ben ik bezig met mijn studie. Maandag en dinsdag loop ik stage. En de rest van de week ben ik gewoon op school. Maar um, zoals vorige periode, dus afgelopen... 10, 12 weken, ben je dan bezig met school, heb je heel veel huiswerk en dan heb je ook allemaal extra dingetjes nog voor andere vakken die je moet doen. Ik had er gewoon geen behoefte aan, dus in de herfstvakantie wilde ik eigenlijk veel video's opnemen zodat ik dat straks kon afspelen, maar toen zag ik dat ik een stuk of 13 schooldingen moest af hebben voor binnen twee weken, dus toen ben ik eigenlijk keihard aan geknallen. En dat is dus de reden waarom ik eigenlijk nu pas video upload, want ja, ik heb nu pas tijd. Na zoveel maanden. Ik had heel kort een video online gegooid over Halloween special. Die heb ik daarna offline gehaald. Omdat ik daar iets um, van moest bewerken. En die ga ik wel weer online plaatsen. Die zal tegelijk met deze video online geplaatst worden. Misschien eerder, misschien later. Ik heb ook gezien dat ik een hele hoop abonnees erbij heb gekregen. Welkom. Ik, uh, ja. Voor de nieuwe mensen die mij nog niet kennen. Doe een bolopleiding. opleiding. Uh, niveau 4, nadat ik een bbl opleiding in niveau 3 heb gedaan. Die heb ik trouwens niet gehaald voor de mensen die het graag wilden weten. Ik ben op één vak ben ik, uh, gezakt en heb ik geen diploma. Het is zuur, heel zuur. Maar ik heb het al verwerkt. Daarnaast ben ik voor de rest uh, hartstikke toppie-joppie. Ik heb er zin in, ik heb mijn uh, haar ook maar kort geknipt. Want ik was klaar met al het lange haar. En um, Zelf vind ik het heel leuk staan. Geen idee wat de rest van de wereld vindt, maar... Hey, als ik er blij mee ben, is het mijn probleem. Maar eigenlijk is dit een, een uitlegvideo. Um, toekomstige video voor jullie. Dat jullie wel weten dat ik wel terugkom. Wanneer ik weer tijd heb. In de kerstvakantie zijn, dat ik meer tijd heb. Misschien heb ik minder tijd. Het gaat goed op school. Ik haal goede cijfers. Uh, tot nu toe heb ik voor alles gewoon duimpjes omhoog. Maar uh, ik ben begonnen met mijn stage. En ja, het is echt meest leuke, leuke job, wat ik laat ik noemen, echt. En om dit er gewoon bij te doen is ons hartstikke gezellig en leuk. Maar met kinderen werken is echt iets wat ik altijd wel al wilde. En zelf ook echt heel leuk vind de stage. We zijn nu bezig met het thema herfst, ga ik jullie heel even kort vertellen. En we hebben kabouter uh, Wiebelbaart, weet ik het, hoe die heet, hebben we in onze klas zitten. Al die kinderen gaan op zoek naar die kabouter. Geweldig, Dat is echt geweldig. En dan, dan zie je ze rondkijken. En dan zie je hun, hun hele fantasiewereld open gegooid worden. En, ja, mijn hartje vult zich alleen maar met vreugde en die knuffels. En oh, heerlijk die aandacht. Tuurlijk, ik zal YouTube niet op gaan geven. Um, als ik tijd heb, zou ik misschien, maar ik denk het niet, want ik heb eigenlijk ook totaal geen behoefte om een video extra op te nemen. Ik wilde deze video voor jullie opnemen, omdat ik jullie echt verantwoordelijkheid... Tenminste, ik voel me heel erg verantwoordelijk naar alle mensen die kijken naar de video's. Ook al krijg ik geen reacties, ook al blijf ik abonnees krijgen, ook verlies ik ze. Ik voel me wel zo verantwoordelijk ervoor dat ik moet zeggen van, dit is aan de hand. Ik heb helemaal niks. Ik heb geen break-up. ik heb geen, geen crisis... Het gaat goed, maar ik ben bezig gewoon met school. Heel erg druk. En mijn ogen staan eigenlijk zo dat ik af en toe wel opkijk. Maar dan focus ik me. Dan focus ik. Zo. Dan focus ik me terug op school. Ik doe gewoon mijn best. En wanneer ik een nieuwe video zie, dan. Of wanneer, wanneer je een nieuwe video ziet, dan weet je dat ik tijd heb gehad om een nieuwe video te maken en te uploaden. Um, en anders dan. Um, ja, zien we elkaar wel weer een keertje? Dus uh, tot de volgende keer! En alle nieuwe abonnees, hi en welkom! En uh, laat lekker even hieronder wat achter. Ga lekker elkaar entertainen. Mocht je toch nog even willen laten blijken dat je trots op me bent, of heel erg fijn vindt dat ik jullie toch op de hoogte hou, doe nog even een blauwe duimpje omhoog. Hier beneden kan je je altijd nog abonneren om op de hoogte te blijven van me. Toekomstige video's, maar ook mijn oude video's te kijken, kan je ook doen zonder te abonneren. Dus maar net of je er zin in hebt. En dan zie ik je bij de volgende video. En wanneer dat is, who knows?